goede goedemorgen en super leuk dat je kijkt. Oh ja, nee, naar deze nieuwe vlog. We zijn met de boer on tour en met mama on tour En met mijn half, half dress, half half spring. Nee, zo hallo. Half wedstrijd, half normaal leven outfit. Want ik ga vandaag voor het eerst een echte cross, cross, crosswedstrijd doen. Ik ga lekker zo. Goed bezig, Tess. Koop, Ik vind het heel spannend. Ik heb er wel ook wel heel veel zin in. En Suus is daar ook, dus we gaan ook even gezellig naar Suus. En ik weet niet of ik mag, parcours mag lopen. Denk het wel. Want er stond, je mag parcours lopen vanaf vrijdag. Uh, en zaterdag. Uh. Dus ik weet niet hoe dat dan zit met normaal Zondag, parcours lopen. Uh... Zondag stond er niet bij. Nee, maar je mag altijd parcours lopen bij de klas. Alleen voor de crossbare. En met spring, we oh. even kijken. Dus uh, dat gaan we allemaal even vragen. We gaan langs Suus. Dus daar heb ik allemaal hartstikke veel zin in. Oh, en dat vraagt te ik ook kroon Oh ja, dat ook nog. Ja, dus in maar, of heb jij alweer hartkloppingen? Nee, want vandaag is BB, dus daar mag je niet over. Nee. En het is een officiële wedstrijd, dus je kan ook niet over. Als je dat dan doet, word je uitgebeld. Nou oh, ja, dus ik ineens denk, yo, ik neem een Z en een Nes mee. Dan heb ik uitgebeld. Dus. Uh, Dat staat ook bij Vlietland, we hebben ons net ja. aangemeld, dat staat lekker naast elkaar. Dus we hebben hier het ensemble, Susie is even bezig. Maar je hebt hier heel veel verschillende dingen, ik heb gehoord dat je in ieder geval lange mouwen aan moet. Waarom? Omdat je uh, anders je heel erg kan verwonden als je zelf valt. Want er was ook een vrouw en die zei, nou ja, die, die heeft er nog steeds littekens van, dus dat willen we niet. Ik heb zelf, heb ik deze kleur die ik nu aan, hij is wel een beetje verwassen, maar... Ik heb, ik heb deze echt al heel lang. Uh, geel had ik. Nee, die heb ik nog steeds. In deze kleur heb ik, nee, in deze kleur heb ik mijn dingetje. Rugnummer. Rugnummer. Er zijn hier zoveel verschillende kleuren. Maar ik vind deze ja, eigenlijk ook maar Pak eerst een shirt voordat oh. iemand anders hem pakt. Oh, oh ja. <laughs> maar deze, deze is precies in mijn maat. Dus ik vond eigenlijk wel dat dit, dit zo... En dat precies een blond in haar maat dit al zo leuk bij elkaar past. Hè, mama? Uh, we gaan crosslopen. Het parcours hebben we net gezien, een paar keer. Dus denk dat hij weet. En hopelijk verandert hij niet. Zo dus wel, dan uh, heb ik een probleempje. Maar dat maakt niet uit. We gaan nu eerst even kijken hoe ik hier moet gaan rijden. Daar begint het al leuk met bloemetjes. Ga je naar kijken? Uh, we gaan lopen beoordelen. Dus je mag hem even op en neer draven op paadje. En dan gaan we kijken of het allemaal symmetrisch en correct is voordat ze de crossing in gaat. Nou, we zien nu van jezelf naar ons toe. Het ziet er keurig netjes uit. Hartstikke goed. En heel veel succes zo. Veel plezier. Dankjewel. Nou, veel plezier. Benieuwd ah, ervan. You. No stress. Ik ben heel ja. Vier. Drie. Twee, één, go en succes. Kom dank je wel. Kom maar, kom maar. We gaan starten. Klammeractie. 166. gaan we overleven. Wacht, ja, nee, dat kan niet. Wacht, wacht. 165. Kom niet? kom maar, kom maar. Goed zo. Kom maar, meisje. Nee, we gaan dit niet doen. We gaan dit niet doen. We gaan dit niet doen. We gaan dit niet doen. En de zesde, Nee, nee. Kom maar, kom, kom Kom kom kom. Goed zo. Heel Eh, uh, ja. Nu ja, weet niet of al raaf Kom maar. Goed zo meisje. Kom maar. Kom maar. Goed zo. Goed zo. Kom maar. Hé kom maar. Hé kom maar. Kom. Nee, hier gaan we niet weg. Hier gaan we niet weg. Niet weg. En de onderheen. Goed zo. Pas op. Pas op, goed zo. Kom maar, kom maar, kom, kom Goed zo, Meisje. Hé hey, kom. Hé hey, kom maar. Hey, Hé kom maar, Kom maar. Goed zo. Hé kom maar. Kom Kom maar. Goed zo. Goed zo. Goed. Zo, goed zo. Heel gaaf. Kom. Hé, oh. hey, goed zo, kom maar. Hey, Hé kom maar. Nee. Goed zo, Meisje. Eentje gaan we doen in één keer. Goed zo. kom maar. En hier gaan we brengen. En hier gaan we brengen. Waarover? Heel goed zo. Dit is een smal Goed zo. En hier gaan we ermee achter zitten. Oh, no. Nee, dat maakt niet uit. Kom. maar. Kom, kom. Kom maar, goed zo, goed zo meisje. Kom maar. Nee, kom. Kom, kom, kom. Kom, goed zo. 65. Goed over 13. Kom. Mag hier ook langs? Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, nee, ga je overheen, dat is <laughs> heel makkelijk, goed zo. Oké, okay, nu moet we daarheen. Zo je dat? Oké, okay, jongens, oppassen voor de steentjes. Heel goed. Dit is een <laughs> Ik ben het weet. Hé hey, kom maar, hé hey, kom maar, niet eigenlijk, kom maar, kom, kom. Hey, kom maar, goed zo. Hé kom maar, hé oh, kom maar, ik ga niet eigenlijk, nee, nee, nee, nee, nee. Wacht oh, niet uit meisje, wacht niet uit, meisje. Kom maar, kom maar. Goed zo meisje. Hey, kom maar, je hebt je ook alweer. Kom maar, kom maar, kom maar. Nee, Maar nee, nee. goed zo. Oké. Dat is wel eens maar zo, ja? Hé, kom maar. Hé, hey, kom maar. Dat ik denk. Prima, kom maar. hier ga je erin kom maar nee kom hier ga je erin hier ga je erin hier ga je er goed zo heel goed gedaan goed over 16 17 18 en door finish en oh my god goed gedaan meisje, goed gedaan hè? even dat schuil, of mij moet jij naar de dierdoor als je je bonnie ik denk uh, het ook ga je glot zeg body protector is uit ja, wil, je, wil je mijn rug eens voelen? Nee ik, nee ik geloof het zo wel dat is gewoon seknat hoe ging het? smoksels ja alles is. nou ik ben kapot ik heb een hartslag van rond de 150 210 gehad maar ze heeft het zo goed gedaan blondie heeft betere conditie dan ik ik hield het niet vol. blondie had een hele, hele mooie hele mooie hartslag ik niet dat uh, is 84 mij... toch 84 Ja. en je mag 100 hebben ja, en ja 100 hebt... is te hoog ja maar goed direct naar de crossen 84 betekent goede conditie dat, dat betekent een hele goede conditie. en uh, ik heb volgens mij in totaal drie wijgingen gehad Eén keer bij één, één keer bij twee twee en bij de waterbak Nee, bij 3 oh ja, en bij de waterbak. bij 1, bij drie en bij de waterbak. Dus dat viel echt heel erg mee. Ah. Ja, ik ben super trots op wat we hebben neergezet vandaag. Gisteren heeft Blondie natuurlijk de cross gelopen, dus uh, vandaag gaat ze even aqua trainen ter herstel. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Het was een hele ervaring, we hebben hier van alles meegemaakt. Dus uh, ik vind het allemaal wel weer prima. Zoals jullie net al hebben kunnen zien, waren we aan terug, of was ik aan het terugrijden en uh, het giet. Alles stond onder water, stilweg staat onder water. Het water kan niet meer weg. Maar Blondie deed heel goed op de aquatrainer. Uh, Marleen zei ook dat ze uh, niet stijf was, gewoon soepel was. Ze konden we de hersteltraining heel makkelijk aan, uh, niet oververmoeid, oogt ook niet moe. Dus dik compliment naar... Uh, alle trainers en aquatrainers en iedereen die zich bekommert om blondie ze is uh, heel goed uit de race gekomen dus dat is echt of uit de cross gekomen dus dat is wel uh, een compliment waard en ja dan komt iemand met iets voorbij waarvan ik denk oké okay, gaat goed uh, dus dat is gewoon super tof uh, ik ga nu blondie toch maar uitladen en even mijn regenjas pakken want werd bertje nat kijk ik zal het even snel laten zien Oh, hier valt het dan wel weer mee. Oh, ik wacht hoor. Hier valt het mee, maar daar toch een stuk minder. Kunnen jullie dat zien? Water, water, water, water. Oké, okay. alles binnen, Ballon die binnen. Die moest door het water heen. Dat vond ze heel gek van een leuk plak, zo het water in. En de uh, trailer staat op zijn plek. Ik ben echt zijknap uh. Niet normaal meer. Maar dat geeft niet. Alles is gelukt. En mijn schoenen zijn doorweekt, want ik had gewoon gympies aan in plaats van stal schoenen. Maar ik ga naar huis en dan komen we vanavond wel weer terug voor andere zaken.